Hallo luisteraars, dit is Jolanda Goiker met een verkiezingspodcast... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van 2022. De verkiezingen zijn het moment waarop iedere Nederlander van 18 en ouder... kan meehelpen om de lokale politiek het goede zetje mee te geven. In Van Zij, podcast van de ongeduldige vrouw, onderzoeken we welke dingen echt werken... op weg naar gelijkwaardigheid voor alle mensen. En ik ben daarom heel blij dat ik vandaag aan jullie voor kan stellen Judith Stevens... Van de organisatie Stem op een Vrouw. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, Judith, sinds de oprichting uh, ben je als vrijwilliger betrokken bij uh, Stem op een Vrouw. Dat is nog maar vijf jaar geleden, las ik. Dat uh, is heel ja, leuk. Ja, al vijf jaar geleden inderdaad. Het uh, <laughs> voelt oh. als gisteren. Oh, fijn. Uh, je bent de projectleider Data, je bent campaigner, denk ik dat je dat uitspreekt, de campagneleider ja, zal het wel zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, uh, coördinator van het team Vrijwilligers en je geeft presentaties over het werk van uh, Stem op een vrouw. Heb ik je zo goed geïntroduceerd? Ja, dat klinkt als een mooie introductie. Dat, uh, ik bedenk me opeens dat ik denk, oh ja, dat worden nog twee uh, drukke weken of zo tot de verkiezingen. Ja. Ja, want er komt wat aan. Hè? 8000 raadsleden zijn er in Nederland, begrepen? Ja, ik? die zijn allemaal weer verkiesbaar. Dus er zijn 8000 plekken te vergeven. Ja. En wij willen dat daar veel meer vrouwen op terechtkomen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk dat daar meer vrouwen op terechtkomen? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, voor mij is het belangrijkste argument dat daar ook heel veel beslissingen worden genomen die over het leven gaan van vrouwen. Uh, en dat die beslissingen worden genomen door een meerderheid aan mannen. Nu zijn er natuurlijk ook mannen die uh, goede beslissingen kunnen nemen voor vrouwen. Hè, die daarover nadenken, die naar een achterban luisteren. Maar ik vind het eerlijker als de politiek uh, gelijkmatiger is verdeeld. Als je uh, jezelf kunt herkennen in de politiek. En ja, ook op gemeentepolitiek hebben we meer rolmodellen nodig. Meer vrouwen die andere vrouwen aantrekken. Zodat we het uh, percentage een beetje kunnen opkrikken. Maar de gemeenteraad gaat toch eigenlijk nergens over? Waarom? Dat, hè? Wat ja, zijn er dan? Nee ja, ik, ik chargeer natuurlijk een beetje. Maar wat zijn onderwerpen waar vrouwen dan mee te maken hebben in de gemeentepolitiek? Wat, wat raakt mij als vrouw, als ik over straatfiets? Wat, wat is het verschil dan? Er is een uh, heel mooi uh, onderzoek geweest in Zweden waar ze uh, op een gegeven moment uh, meer vrouwen in de gemeenteraadspolitiek gaan. Het beeld van de gemeenteraad is heel vaak dat het over de stoep gaat... en wanneer het vuilnis wordt opgehaald. Ja, ze hadden, hebben toen gezien dat toen er meer vrouwen in de gemeentepolitiek kwamen... dat er uh, minder ongelukken gebeurden op stoepen. Want, wat hadden ze bedacht? Er valt best wel wat sneeuw in Zweden. En uh, doordat er vrouwen mee aan het beslissen waren over wanneer wordt er sneeuw geruimd werden eerst de stoepen vrijgemaakt in plaats van de weg. Ah. Over die stoep uh, lopen mensen naar de supermarkt. daar lopen mensen die hun kinderen naar school brengen. Uh, die hadden minder kans om uit te glijden. Auto's waren er al veel meer op voorbereid, maar dan waren ze eerst die autoweg aan het schoonmaken, Terwijl de voetganger had er veel meer last van. Je ziet bij parken, als daar vrouwen over nadenken, dat er veel meer verlichting is bijvoorbeeld. Je richt de openbare ruimte anders in als je met uh, meerdere blikken ernaar kijkt. Dat zijn hele mooie voorbeelden, heel concreet ook. Uh, en de gemeenteraad gaat natuurlijk ook over zorg en onderwijs en zo. Heb je daar ook voorbeelden van nou ja, wat dat dan doet als er meer vrouwen mee praten? Ja, ik denk als je, zie, als je bijvoorbeeld kijkt naar jeugdzorg. Uh, jeugdzorg wordt vaak gezien als een jongensprobleem. Dus je ziet in de grote steden dat er veel meer programma's zijn waar jongens zich kunnen aanmelden omdat ze op straat hangen, omdat ze, nou, omdat ze jeugdhulp nodig hebben. De timmerclub uh, dan, of brommers repareren. Iets, ja. noem het maar op. Uh, en dat daar veel minder is voor meisjes. Dus dat meisjes in de puberteit, als zij tegen problemen aanlopen, dat daar veel minder voor georganiseerd is dan voor jongens. Nou, dat is omdat er vanuit een bepaalde blik wordt uh, gekeken. Dus het is uh, blikverruimend. En dat, dat heeft daadwerkelijk invloed op. De vrouw die uh, s'avonds door het park wil lopen of de vrouw die met haar kinderwagen haar kind op de besneeuwde stoep uh, naar school wil brengen. Uh, zijn er van Nederlandse gemeentes waar er nu wel meer vrouwen zijn, zijn daar ook dat soort voorbeelden? Je hebt een hele mooie documentaire. Volgens mij is het documentaire Waarom vrouwen niet werken uh, van Lisbeth Staats, waarin ze ook heel veel van dit soort voorbeelden aanhaalt. Uh, maar ook de documentaire, de reference men, daar uh, lopen ze ook door een park... wat is, nou, het is ontworpen door alleen maar mannen, waar geen gebruik van wordt gemaakt door de buurt. Uh, behalve door hangjongeren, want het nodigt niet uit. Uh, ja. er zijn, dus als je, ik denk dat als je met meerdere verschillende mensen naar een vraagstuk kijkt... ook al gaat het over de inrichting van een plein of over uh, grotere dingen als jeugdzorg of, uh, of, of schuldhulpverlening... dat je daar een betere inrichting voor hebt en een groter draagvlak. En een betere besluitvorming, dus eigenlijk uiteindelijk. Dat denk, ja, dat, ja, dat, ja. Uh, ja, dat denk ik als je een breder draagvlak hebt uh, en elkaar kan uitdagen in hoe je naar iets kijkt. Uh, in plaats van dat je alleen maar met uh, mannen in pakken ergens naar kijkt. Uh, ja, dat vind ik belangrijk. Ja, die mannen in pakken, dat vond ik wel leuk om te zien. Daar hebben jullie een onderzoek naar gedaan, hè? hoe ze heten. Ja. En ze heten allemaal Jan en Frans en Willem en zo. En uh, kan je daar wat over vertellen? Hoe, uh... Heel graag zelfs. Ja, we hebben een onderzoek gedaan uh, naar alle raadsleden uh, in Nederland. Dus van voor de verkiezingen, dus die er nu zitten. Uh, en van alle 8000 raadsleden hebben we opgezocht hoe ze heten. Wat is hun voornaam, achternaam, wat is de leeftijd als we die kunnen vinden? Is het een man of een vrouw? En daarin zien we dat de top 10 van meest voorkomende namen, dat dat namen zijn van mannen. En die namen zijn, waren ook nog eens extra populair in de jaren 40, 50 en 60. Maar ja, dat zegt wel iets over de verdeling in de gemeenteraad. Ja, ja. er zitten meer opa's. Uh, het staat buiten kijf dat het fantastisch is dat er zoveel mensen zich inzetten voor de lokale Zeker. politiek, dat, dat is sowieso, Je moeten die mensen niet iets verwijten. Ze ja. doen uh, hartstikke goed werk. Uh, ik vond het een heel leuk uh, onderzoek met alle Janne en Fransen. En, en heb je ook Judith's geteld? Ja, ja en dat is het handige van zo'n mooie Excel waar we dan alles uh, in verzamelen. Ja, er zijn, uh, van de 8000 zijn er 15 Judits. Oh, wat leuk. Nou, ja. wie weet luisteren ze. Ja, maar ik heb ook jouw naam opgezocht, Jolanda, uh, En uh, dat waren er tien. tien oh, Jolanda, deelt over het hele land. <laughs> nou, Jolanda's, we gaan uh, kijken of we de Judith's <laughs> kunnen <laughs> verslaan. Nee, dat gaat nergens over. Um, maar stel je voor hè, dat jij... Uh, het is natuurlijk leuk, zo'n voornamenonderzoek. Maar het gaat er uiteindelijk ook om van hoe dicht staat die politiek bij mensen. Want uh, je hebt een lijst. Ik heb hier de... De lijstvormen van, van het eiland Ter Schelling, dat zijn vijf lijsten. En ik heb dus ook even zitten kijken naar de, de namen. En dan is er één lijst, nul vrouwen. Nou, daar ga ik niet eens dus naar kijken. Maar van de andere lijsten, ja, dan kijk je toch, in mijn ervaring, kijk je toch van, ken ik daar iemand van? Ja. En, nou ja, die vrouwen die zijn natuurlijk ook nog eens minder bekend dan de mannen. Dus hoe, hoe pak je dat nou aan? Hoe ga je nou naar zo'n lijst kijken? Ja, dat is altijd lastig. Dat vind ik ook met nationale verkiezingen uh, voor de Tweede Kamer. Daar zie je ook dat de lijsttrekkers, die zijn vaak op beeld, die zijn op televisie. Nou, de nummers 2 kunnen we ook nog wel aanwijzen en daarna weten we het eigenlijk niet zo goed. Ja. Uh, nou, bij de landelijke verkiezingen of Provinciale Staten of Europese verkiezingen hebben we altijd bij Stem op een vrouw een, een stemtool op de website. Um, dat is bij de gemeenteraadsleden ja, niet mogelijk... omdat het gewoon om zoveel mensen gaat. Nou, we hadden het al over dat er nu 8000 zetels zijn. Um, ik weet niet eens hoeveel mensen er op een kieslijst staan. Dat is echt ontelbaar. Nog veel en veel meer. Uh, dat is ja. nog veel en veel meer. Als er op ter Schelling al vijf lijsten zijn... Nou, in Amsterdam waar ik woon, daar hebben ze 26 lijsten... waar gemiddeld ook weer 20 mensen op een lijst staan. Um, dus dat zijn, er, uh, dat zijn er enorm veel... Als jij je wilt verdiepen in de kandidaten, neem daar even de tijd voor. Uh, in heel veel gemeenten wordt er in het, land, in het plaatselijke krantje aandacht aan besteed. Maar er is ook een website die daar aandacht aan, uh, aan besteedt. Dat zijn alle kandidaten. En daar kun je ook op zoeken per kandidaat. Ga naar de website van de politieke partijen. De meeste politieke partijen hebben op hun website een mooie foto van de persoon... en een tekst en uitleg. Wat willen zij de komende vier jaar bereiken? Ik vind het het belangrijkste dat je iemand kiest die namens jou in de gemeenteraad mag spreken. Want dat is wie we kiezen: hè? een volksvertegenwoordiger. Ja. Uh, die kies je zelf. Ja, oké. Okay. Dus er zijn uh, genoeg uh, mogelijkheden om, om nou ja, een beetje onderzoek te doen voordat je gaat stemmen in het kieshokje. Even denken: stel je voor hè, dat, dat er vrouwen zijn die normaal gesproken niet gaan stemmen, bijvoorbeeld. Uh, omdat hun man zegt, geef mij jouw kaart maar of ik neem jouw kaart mee en uh, ik ga wel stemmen. Heb je daar nog een advies voor? Ik zou het iedereen aanraden om zelf te kiezen op wie je stemt. Uh, het is namelijk iemand die namens jou spreekt in de gemeenteraad. Uh, ik maak er ook altijd een feestje van. Kijk, ben ik ook politiek junkie, dus vanuit mijn kant is het makkelijk praten. Uh, ik volg de politiek uh, op de voet. Mocht dat niet uh, je dagelijkse bezigheid zijn, dat begrijp ik heel goed... Ga zelf uh, op het internet speuren, ga het lezen. Stel nou dat jij in jouw gemeente een bepaald onderwerp heel belangrijk vindt. Bijvoorbeeld uh, dat er meer groen is in jouw buurt. Of dat er meer aandacht is voor jeugdhulp. Of dat er uh, een snelweg aangelegd gaat worden ongeveer naast je huis en je denkt nou dat wil ik niet. Of je wil dat de gemeente uh, meer groene energie uh, toepast in jouw gemeente. Uh, Ga op onderzoek uit, maak het voor jezelf leuk. Dat gaat ook betekenen dat de komende vier jaar politiek voor jou ook meer gaat leven. Als jij namelijk op iemand hebt gestemd en je onthoudt die naam een beetje. En diegene komt in het plaatselijke krantje, dan denk je, hé, hey, daar heb ik op gestemd. Soms maak je dat blij, soms maak je dat, uh, is dat een grote teleurstelling. Maar dan gaat politiek meer leven. En wat ik zelf doe, is uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen moet je in je eigen gemeente stemmen. Ik maak er altijd een feestje van. Er zijn hele bijzondere locaties waar je, op, uh, waar je kunt stemmen. Dat hoeft niet per se te zijn op, op de locatie die op het stembiljet staat. Uh, dus ga naar een mooie kerk. Ga naar een buurthuis waar je nog nooit naar binnen bent gestapt. En bij Stem op een Vrouw publiceren we ook op die dag een, uh, een Spotify -lijst, lijst. Zodat je naar leuke muziek kan luisteren op, de, op, op je weg naar de stembus. Dus uh, oortjes in, op de fiets... Heel lang fietsen tot je die lijst uitgeluisterd hebt en dan gaan stemmen. Okay. En dan gaan stemmen en daarna de lekkere proosten op de democratie. Nou, oké. Okay. En uh, wat jij vertelde vond ik wel leuk. Maar je mag dus in je hele gemeente bij alle stembureaus stemmen. Ja, okay. ja. dat weten veel mensen niet omdat er inderdaad een locatie... Uh, ja. ja. Dat is makkelijker voor de gemeente. Dus wil je de gemeente niet zoveel werk opleveren, nou, dan ga je gewoon naar het buurthuis of de kerk die op het stembiljet staat, maar je mag ook naar een andere stemlocatie zolang het binnen jouw gemeente is. Oké, okay, dat is leuk om te horen. Zijn er ook nog andere tips die jij hebt? Bijvoorbeeld als iemand voor het alle, allereerst gaat stemmen, die net 18 is geworden. Als je voor het eerst gaat stemmen, er zijn andere organisaties die zich daar meer op richten. Zo heb je ook de organisatie Stem op een jongere te vinden op social media en te volgen, maar ook de kiesmannen. En er worden meerdere programma's ontwikkeld die ook live via het internet te kijken zijn, door ook deze organisaties, maar ook voor, door types als Tim Hofman die daar aandacht aan geven. Lees je in en kijk ook waar het voor jou over gaat. In die doelgroep van 18 tot 25 gaan heel veel mensen niet stemmen. Terwijl, het gaat ook over jou. Als je kijkt naar de Tweede Kamer, dan zijn de 18 tot 25-jarigen voor echt heel veel zetels uh, verantwoordelijk. Volgens mij was het iets van 25 zetels en ze vullen er eigenlijk maar acht. Nou, dat is zonde. Dus uh, hup naar de stembus. Ook daar is er meer diversiteit uh, hard nodig. Zoals het man-vrouw blik anders is, is uh, hè, de, mensen, de blik van iemand van 50 ook anders dan iemand van 20. Dus vandaar. Want de leeftijden staan er niet op, hè? dus dat moet je dan zelf opzoeken op je kandidatenlijst. Ja, ja, en die staan meestal op de websites van de politieke partijen. Ja, Oké. Okay. Uh, vond ik het heel leuk om te horen dat uh, Stem op een vrouw pas vijf jaar bestaat. In, voor mijn gevoel was het al veel langer, maar uh, jij bent uh, vanaf de oprichting erbij. Hè? Hoe, ja. hoe, uh, wat heb je eigenlijk bereikt of zo in die vijf jaar? Oeh, heel veel op persoonlijk vlak. Ik heb er heel veel van geleerd. Uh, vijf jaar geleden kwam ik, uh, uh, bij, bij toeval was ik de avond daarvoor bij een etentje. En toen was het, oh morgen hebben we een bijeenkomst, misschien is dat ook wat voor jou. Ik was daar nog niet zo heel erg mee bezig. Ik wist ook nog niet zo goed wat ik zelf met dit onderwerp wilde. Um, en vervolgens zat ik aan tafel met allemaal mensen die al campagneleider waren, die bij toffe bedrijven werkten, die, uh, ja, die al lang wisten hoe een politieke campagne werkte. Dus op persoonlijk vlak ben ik heel erg gegroeid door dit vrijwilligerswerk. En daarnaast vind ik het ook ja, echt kikken. We, uh, we geven naast dus dat we de stemcampagne hebben, geven we ook trainingen. En we hebben ook een mentornetwerk. En we zien nu dat vrouwen die eerst twijfelden uh, die mee hebben gedaan aan trainingen. En aan ons mentornetwerk zich nu ook hebben aangemeld voor de om kandidaat te staan op de gemeentelijst. Uh, dus dat is heel erg fijn als je vrouwen echt een, uh, een duwtje in de rug kan uh, geven. En we verzamelen ook na elke verkiezingen de data over vrouwen die met voorkeur zijn verkozen. Dus als je op een vrouw lager op de lijst stemt. En als meerdere mensen dat doen, dan kan diegene naar boven worden gestemd. Uh, dat zijn er tot nu toe meer dan 170. Zo, dat is en echt heel veel. Ja. Dat is echt heel veel. En ik denk ons grootste succes was tijdens de Europese verkiezingen. Uh, namens Nederland hebben we 26 zetels om te verdelen. En daarvan waren er drie door vrouwen met voorkeurstemmen verkozen. Eén uh, vrouw aan de linkerkant, groen links, één in het midden, D66, en één aan de rechterkant bij de VVD. Uh, dus dat zijn. Uh, ja, toen hebben we echt een feestje gevierd. Ja, dat snap ik. Dus dat zijn mensen die hebben echt gekeken van: ik ga niet naar de verkiesbare mensen, maar ik ga buiten de kiesbaar geachte mensen kijken naar de vrouwen die daar staan. Ja. En op die vrouw kiezen, zodat je heel bewust invloed hebt op. Uh, de samenstelling van die fractie, zeg maar. Ja, dan heb je letterlijk meer vrouwen in de politiek. Dat is bij grote verkiezingen is dat makkelijker omdat daar peilingen over zijn. Dat is bij de gemeenteraad, is dat in de meeste gemeenten niet het geval. Hmm. Maar als je inderdaad kijkt naar deze bijvoorbeeld de Europese verkiezingen, die, deze drie vrouwen waren anders niet verkozen. Uh, en doordat deze drie vrouwen extra zijn verkozen, was er namelijk Nederland een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen in het Europese parlement. En dat is ook een feestje waard, want uh, dan krijg je betere besluiten, hebben we gezien. <lacht> dus, uh, nou, hartstikke fijn Judith. Ik denk dat dit wel een, uh, een aansporing is geweest. Voor, dat hoop ik in ieder geval voor de luisteraars om uh, goed naar de lijst te kijken. En goed te kijken van nou, welke vrouw uh, verdient mijn stem. En uh, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, interview. Graag gedaan. Ja. Ga ik nog heel even uitgeleiden doen. Uh, beste luisteraars, dit was alweer de twaalfde aflevering van... Van Zij, podcast voor de ongeduldige vrouw. Je kunt op de website genderkalender downloaden... waar allerlei genderspecifieke data staan. Graag tot de volgende aflevering.